Een kleine energiecentrale op het dak bij Ernst Vuik in Utrecht. Ik wek uh, sinds een jaar of tien elektriciteit en warmte op voor mijn eigen gebruik. Hier ziet u uh, uh, zonnepanelen zoals vrij standaard te zien zijn voor elektriciteitsgebruik. En daar ziet u een boiler, een zonneboiler. En daar wek ik heel wat warmte mee op waar ik mee douche. En dan is er nog dit bijzondere torentje. Ja, dit zijn ook zonnepanelen. Die zijn uh, geïntegreerd in het dak. Toen er een... Uh, toen ik mijn dak moest vervangen vanwege een bliksem die erin was geslagen, heb ik uh, deze panelen gekocht. Vuik heeft de zonnepanelen omdat hij zich zorgen maakt over het klimaat. Hij heeft nu minder gewone stroom nodig. Het levert uh, per jaar ongeveer 800 kWh op. En zegt dat ik uh, drie keer zoveel gebruik, dan zit ik ongeveer een, uh, een derde van mijn elektriciteitsverbruik. En als één bewoner al zo eenvoudig zijn eigen warm water kan opwekken, waarom dan geen hele woonwijk? Hier in Veenendaal komen 1200 huizen met een gezamenlijke energiecentrale voor de wijk. De gemeente levert straks via deze buizen warm water voor de douche en de verwarming. En dat koelt weer af, dat gaat weer terug in de grond in een andere bron. En in de zomer gebruiken we dat gekoelde water om uh, de woningen te koelen. En je leest in de krant dat er heel veel airco's gekocht worden, die energie slurpen. Nou, Wij leveren hier in de zomer de koeling tegen hele lage tarieven. Veenendaal is daarmee de eerste gemeente die zelf voor energiemaatschappij gaat spelen. Het is niet een doel op zich om een eigen energiebedrijf te hebben. Als de essence, de nuance of hoe ze ook mogen heten op een bepaald moment zeggen... wij zijn geïnteresseerd en wij willen dat tegen dezelfde voorwaarden leveren... zal ik de eerste zijn om te zeggen, nou neem het maar over. Het is zeker eigenlijk geen gemeentelijke taak. Maar wij doen dit bewust omdat wij toch zien dat er grote voordelen in zitten, ook financieel. En wij willen heel graag dat die voordelen niet in de zakken komen van de energiemaatschappijen... maar dat die in ieder geval voor een groot gedeelte ook bij de bewoners terechtkomen. Venendaal garandeert namelijk dat het gemeentetarief 15% goedkoper is. En hun manier van energie opwekken is beter voor het milieu. Nog even terug naar het dak van Ernst Fuik in Utrecht. Speciaal voor RTV Utrecht. Laten we zien hoe het onderhoud plaatsvindt van je eigen energiebedrijf. Een beetje water, een trekker. Sommige mensen vinden het niet eens nodig. Want ja, dat schoonspoelen, dat doet de regen wel. Zo onderhoudsvrij is uw eigen energiecentrale dus. Het werkt uh, heel eenvoudig. Uh, overigens, dit is een schaalmodel van de Organisatie voor de Duurzame Energie... Uh, waar ik voorzitter van ben. De organisatie bestaat dit jaar 30 jaar, dus dat is al behoorlijk lang. En hier zie je dat uh, de zonnepanelen die leveren stroom op... En dat kunt u zien, die levert stroom op voor deze windmolen die hier even staat te draaien. Als, u dat, uh, als dit onderbroken wordt, dan stopt die windmolen met draaien. En als u hem weer loslaat en de zon blijft schijnen, dan gaat hij weer harder. Voor het gedeelte wat uh, warmte betreft, dat is het onderste gedeelte van dit uh, uh, schaalmodel... Daar ziet u dat een plaat wordt ook verwarmd door de zon. En via een systeem van buizen, en dat is hier uitgebeeld met deze plastic buizen, krijg je een, een, een boiler. Daarin wordt het water opgeslagen, wat wordt verwarmd. En wat natuurlijk in een normale situatie wordt geïsoleerd, met, zodat het warm blijft voor de hele nacht en de dag. En via. Uh, die boiler kunt u gaan douchen, kunt u warm water nemen, et cetera, et cetera. Dus uh, nou, zo simpel is het eigenlijk om je eigen energie op te wekken en je eigen energiebedrijf te hebben.